boys, jullie hebben gezien aan de titel en aan de thumbnail. Vandaag gaan we kanalen beoordelen, doen, man. Deel 4. Dus voor de mensen, vergeet niet te liken, te abonneren. En we gaan naar de intro. Yeah, boys, we zijn bij de eerste kanaal. geen Gain. Yeah. Genius. Ubal. Gamer. Zo. Ik moet het nu wel uitspreken. Mooi, dus wel een lange naam ook. Moeilijke naam, mooi. Wat ik zie, de banner ziet al goed uit voor een begin. Hij is net, denk ik, volgens mij begonnen. Als ik zie, zien ja, hij is al drie of vier na nou, vijf maanden of zes maanden uh, begonnen. Welkom op dit leuke YouTube-kanaal. Ik maak veel voetbalvideo's. Ja, het Ik ook aan banner, dus uh, dat is al goed. Je weet toch sowieso. Je moet van je video's iets leuk maken van een hobby, als sport of heb Ik gamen Hij is 14 jaar, oké, okay, oké, okay. dus hij zet wie hij is. Snap je? Dus uh, ja, goede info. Eerste video, ja, goede titeling ga even wel lang. Je weet toch, een like gunnen deze dagen. keer, abonneertje erbij. Die twee abonnees, bro. Je weet toch. Nou, ik denk dat je nog uh, blijft video's maken, voetbalvideo's gaat. En check ook zeker mijn andere tipvideo's als je die nog had bro. Je wordt de uh, nieuwe voetbalboy van heel deze YouTube community. Je weet toch man. We gaan nu naar kanaal 4. Ja toch boys, we zijn bij ons kanaal volgens mij 3 of 4, ik weet niet meer, mooi We zijn bij een rafisch vlog, mooi Wat ik zie, je banner kan wel beter bro, dus dat is wel een tip van mij Ik zie dat je shorts maakt, dus ja, dat maakt ook niet uit Maar ik zie dat je geen thumbnails gebruikt, dat is wel een tip Gebruik thumbnails, voilà, dat is echt belangrijk, man Want dat gaat je echt vooruit op de YouTube pagina man Ik heb op deze video gereageerd, je weet toch is volgens mij nu al 1 jaar bezig met video's. Dus snap hij is beginner moet leren sowieso. Uh, kan Nederlands. Je moet ook iets over je eigen vertellen. Sowieso. Dat is heel belangrijk, boys. Info over je eigen moed. Erin staan. Want, kijk, ze moeten weten wie je bent. Wat ze van jou kunnen verwachten. Je weet toch. Dat is echt het belangrijkste, boys. Dat is sowieso. Dus ik zal je banner aanpassen, thumbnails, in je info. En geloof me je gaat wel een paar supies aanbrengen. Ik denk zelfs 50. Dus we gaan naar het kanaal. 3. Ja toch. Ik weet het ja. Oh, boys we zijn bij het kanaal Gamer R -R -R. Als ik goed uitspreek. Sorry dat ik het kanaal goed uitspreek. Want ik zie een banner. Hij is niet. Uh, allee, ik zie niet alles wat erin staat. Ik zie bijvoorbeeld. Uh, Gamer R, -R. Ga, uh, Geef. Mijn feedback. Dat is ook al een goede. Kijk op deze nummer. Oké okay, oké. Okay, is goed. Ja Rosé is weer terug boys. Kijk. Deze kat moet elke keer mijn video verstoren. Hè. Wat vind je van deze kanaal goed? Ja toch. Mooi, ik zie dat je, je hebt minstens een banner dat gaat om. Logo is ook al een goede. Ik zie dat je timmels gebruikt, dat is ook al goed. Dat is ook al goed, dus uh, kleine stapjes maken, zoals ik altijd zeg, man zo is op uh, Info, ja, dit is een goeie man. Heel veel over je eigen vertellen wie je bent, wat je doelen zijn, ik zeg dat je zeker de 500 abonnees wil naar. Uh, tot woensdag of zondag, laatst video. Je hebt ook show-shows, dat is ook heel belangrijk, boys. Je moet sowieso show-shows hebben, want dat is het belangrijkste. En uh, ja, dit kanaal geef ik uh, ja, even abonneren. Heb ik volgens mij op de andere kanaal geabonneerd? Volgens mij niet, dus dat gaan we even regelen. Oh, boys, je zien het. Hè? Ik abonneer me even, dat ik een eerlijke boy ben. En we gaan nu volgens mij naar kanaal 2. Boys, we zijn bij de volgende kanaal. It's Mika. Voor de mensen, deze guy heeft al bijna 1k, dus ik ga me wel een beetje helpen. We zijn sowieso op te gunnen in deze dagen. thumbnail ziet er al goed uit, eh uh, banner, sorry. Banner ziet er al goed uit. Ik, ik ga je wel een tip geven, gebruik kleurtjes in je video. Bijvoorbeeld, ik zie bij jouw logo van je YouTube, jij gebruikt geel, maar bij je banner is het blauw en dan rood. Snap je, je moet een beetje matchy, vind ik dan. Uh, ja, shorts, dat pakt gewoon views op YouTube. Als je als je een shorts gooit, hè, met voetballers of dit, dat het gaat echt viraar deze man is volgens mij al 100k, ja, ff, bijna een half miljoen, dat heb ik nog niet eens totaal met al mijn video's, man. Maar hij gaat wel lekker, man. Je weet toch. Je vertelt hoe oud je bent, Miki, aan 12 jaar. Hi make edit, voetbal, welcome to my channel. Ja, toch, je ja, toch. Dus uh, ja, goed kanaal, bro. Ik ga eerlijk zijn... Pff, ik kan wel iets meer over je eigen zeggen, vind ik. Snap je wie je bent, wat, wat de mensen kunnen verwachten. Want ik zie wel af en toe hier bijvoorbeeld, hè, TikTok ding of zo, denk ik. Maar ik zie meestal wel voetbal, dus ja... Sowieso. Ik geef een tip. Blijf doorgaan. Je bijna de 1K. Ik gun het je zelfs nog de 6K. Want ik zweer het jou, met deze shit haal je heel snel de 100 k Dat ga ik jou heel eerlijk zijn. Dus uh, ja toch, we gaan dan de laatste kanaal. Boys, we zijn bij Classic Gamer 2. Heb ook gelijk gelijk geabonneerd op deze shopping want deze man shoot liefde, man. Ik zie hem elke video onder mij reageren Leuke video dit dat. Je weet toch, dan shoot je sowieso liefde terug. Ik ben Classic Gamer. En ik ben 10 jaar, ja toch. Ik upload leuke video's. Dit is niet nog misschien. Mm -hmm. Zo goed, ik kan wel iets meer over je eigen vertellen. Dat wil ik wel even een tip geven. Sowieso, dat moet je echt wel meer doen over je eigen vertellen. Dan weten mensen wie je bent. Ik zie dat je niet elk uh, content wat we mensen van jou kunnen verwachten. Ik, ik zou wel een advies kunnen geven: je banner aanpassen. Ja, profiel ziet er gewoon ja, pff, goed uit, vind ik. Voor een goed beginner. Maar sowieso bij de 100, 110 zou ik wel even een professionele banner, EK, ook een logo. Of gewoon een profielfoto van je YouTube met een je een professionele. Ik zou wel je een tip geven, gebruik shorts. Want shorts ga je heel groot meer worden man, met YouTube. Ik kan je wel heel meer garanderen. Je gaat doezels maken met shorts. Dat gaan we zeggen. Nou, voor de mensen. Dit was ja, de laatste. Ja, kanaal die we nu gaan beoordelen. Zo. Mensen, ik wil jullie zeggen, bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken, te abonneren, want jullie kanaal beoordelen. Support gaat gewoon super dik, man. Love naar jullie. liefde naar jullie. Je weet toch. We gaan, ja. Ik zie jullie bij de volgende video, man. Ja, toch.